Gezondheid is belangrijk om langer te kunnen leven en zelfstandig te kunnen leven. Met name dat laatste is heel, heel belangrijk. Ik deed vroeger gewoon halve marathons lopen en daar dacht ik niet bij na. Ja. En nu ben ik bewust bezig met zoveel mogelijk gezond te blijven. Ik doe twee keer in de week spinnen met leeftijdsgenoten. En één keer in de week doen wij wandelen met een groepje van 40 personen uit de wijk vandaan. Dan lopen we het liefst de wijk uit, door de natuur heen. Dat merken wij heel, heel veel bij het wandelen. Er worden hele uh, uh, gesprekken gevoerd en ik weet op dit moment van sommige wijkbewoners... ...veel meer dan waarschijnlijk dat hun kinderen dat weten. We proberen via het buurtplein mensen actief te krijgen in de, de Mortel, dat is ons buurthuis. Dat is eigenlijk het centrale punt waarvan uit wij alle uh, dingen organiseren. Naai-club, uh, Schilderclub, uh, uh, club, uh, al die clubs die zitten hier. Dat gebeurt hier allemaal. Uh, we hebben heel weinig fysiek contact met mensen. We doen heel veel via de Zoom vergaderen. Kijk, dat mensen zeggen altijd, ik ben, ik ben nu 69, uh, dat ze dan minder gaan bewegen. Ik denk dat onze groep op dit moment heel actief is, maar soms weten ze niet hoe ze dat moeten doen. Ik heb uh, de foto's van mijn tuin met een kabouter erin gestuurd. Een hangende kabouter vind ik belangrijk, dat je af en toe ook gewoon lekker relaxed kan ontspannen. Barbecuen met de kinderen, uh, uh, met de buren, dat soort dingen. Een bord van, uh, van uh, Samen Beter van de, de, het buurtplein. Dat vonden wij belangrijk omdat de mensen bewust moeten omgaan met hun eigen gezondheid. En dat is op het gezondheidsplein van het buurtplein goed te vinden. Ik heb uh, foto's gestuurd van de wandelgroep. Uh, om gezond te zijn kun je het beste gaan wandelen, als ouder ook. Het kost het minste energie en het is het gezondste voor je. Nou, fietsen is ook gezond hè.